Ik ben Grutsk dat ik voor de gemeente de Friske Marren de begroting van 2016 presenteren ken. Een begroting die krijgt als de meerderen uit 2018 Zwarte cijfers zijn lid. Op een totaal van rond 120 miljoen begroting voor dit jaar hebben wij een oerscout van een miljoen en nog een beetje. En dat is een goed resultaat. Een resultaat dat we de komende jaren gewoon mee uit de voorten kennen. Wat ik heel mooi is, dat bevat dat resultaat geen greep in de dwaan hogen. En dat is voor het eerst zo'n dat we dat net hogen. Dat is heel mooi. Wel is het zo dat we de oude slim heren gaan bezuinigen hebben. En het bezuinigen, ja, dat zullen de burgers en dus instellingen en de komende toch nog wel vernemen. Wel is het zo dat wij de begroting nog zo hebben dat we net verder hogen te bezuinigen. Nou, dat maakt wel een beetje mooi aan. Tenminste, had het de landelijke regering met extra beslissingen naar Usta komt. Wat ik positief is dat de eigen reserve, het eigen vermogen van de gemeente, van 19 miljoen de komende jaren groeit naar 22 miljoen. En dat is een buffer, wat we eventueel het CFO's mij opvangen kennen. En toch ook een rol in verwachting dat het nog geen UGH-stemming is. De haran hebben we protoverkeers in Haan. En de komende jaren zijn er nog een aantal zaken die het onwijs binnen. Daarbij denk ik aan het sociaal domein, WMO, jeugdzorg, onderwijs, daar nou, zijn er nog wat zaken. Ja, die weten we nog niet precies wat eruit komt. Toch wel, ben wij een gemeente, en dat wordt ik wel even opwezen, die het nooit staat voor de zwakkeren in meer skip. Ik zullen we de komende jaren nog een aantal wichtige zaken bij de kop Dan denk ik bij de uh, het gemeentehuis. Die zitten ook op twee plakken. Die hebben in je plak daar of op twee plakken zitten. We moeten nog een besluit nemen over het afval en het milieu. Dat is wichtig. Ik, wat rondelijke waterning betreft en de omgevingswet, die stiet er nog om te komen. En dan zullen we de komende jaren nog wat goede besluiten aan te nemen. Moeten. Ik wil wel afsluiten, maar dat we een financieel soene gemeente hebben. Waar het goed wijnen, werken en recreëren is.